Zo, hoofdstuk 5 gedaan, hoofdstuk 6 aan de slag. Je bent over de helft, hè? dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd. Nou, hoofdstuk 6 maakt een vertaling van de logische niveaus van meneer Diels, die we in hoofdstuk 5 hadden geleerd, naar een organisatie. En dat zegt eigenlijk dat een organisatie niks anders is als een verzameling mensen die samenwerken in de richting van een doel. Dus als jij weet hoe dat werkt voor een mens, voor jezelf... Dan kun je ook inzien hoe dat werkt voor jouw organisatie. En dan kun je daar invloed op uitoefenen. Nou, Dat samenspel dat komt stramen in het, uh, in het set model of change. Wat we langzamerhand gaan, uh, gaan bespreken. En dat set model of change is echt iets wat bewezen is inmiddels. En er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En uh, het blijkt ook echt zo te zijn dat het, uh, dat het op deze manier werkt. Dus ik wens jou veel plezier. Doe je voordeel ermee. En succes met hoofd succes. I'm you